We zijn nu in uh, Gallipoli. We hebben al rondgelopen, lekker geet al. Maar nu gaan we echt naar het hoogtepunt: naar uh, Pastisseria Martinucci. En werkelijk waar iets fantastisch. Zoiets kennen we niet in Nederland. Uh, we gaan het zo zien. Ik weet niet of niet wat ze hebben. Nee, ik ken het niet, maar... Pastichotto, de specialiteit. College. Kijk nee. nou. Nee! Nee, een bloeper. Nee. Deze is met pistache. En uh, ricotta. Eet smaak. Dank erg lekker. Heel erg lekker. Nu al jammer dan Marije heeft gezegd dat we half half doen. We moeten deze heerlijk moeten delen. Zo som. Maar deze is ook lekker hoor. Oh. Heerlijk. Mm. Ik moet zeggen, het is alleen al de moeite waard om naar Poerder te komen. om hier in Gallipoli eerst vis te eten. En daarna een dolkje. Hier. Echt prachtig. Heerlijk, lekker. Kop, kop, kopje erbij. Voor um, ja. meer dan nodig, denk ik. En bereiken. Welke is beter? Hier, hè? Ja, dat dacht ik wel heel oh, jammer, want ik heb nu als eerste al gehad. Je moet altijd het beste voor het laatste bewaren. Zo zie ik. Ja. Ik ben er zo nog één. Deze is lekker. Deze is met limoen en amandel. Ook erg lekker. Maar... En in balans als met de ricotta en de pistache. Wel lekker. Van de pistache krijg ik tranen omhoog. Maar deze niet. Ja wel, die minder lekker is.